Is alcohol gevaarlijker dan ecstasy? Vanuit de Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wel, om op deze vraag te antwoorden, moeten we natuurlijk even kijken wat alcohol en ecstasy is. En ik ga jullie meenemen in de historiek, de samenstelling, de gewenste, maar ook de gevaarlijke neveneffecten van die drug, om dan te eindigen met een maatschappelijk kader en het antwoord op de vraag. En om te beginnen, de historiek, alcohol. Ja, dat is een stofje dat ons eigenlijk al sinds eeuwen, sinds mensenheugen is vergezeld. Denk aan de oudheid, de Grieken en de Romeinen, de vruchtenwijn. En dat is te begrijpen. We kennen allemaal vruchten waar alcoholische gisting gebeurt en vanuit suiker alcohol gevormd wordt. Maar iets dichter bij onze tijdrekening heb je daar plots de Arabieren. Wanneer wij in de lage landen nog in de donkere middeleeuwen niet veel deden, hebben de Arabieren daar een belangrijke doorbraak verzorgd. Ze hebben de destillatie ontdekt. En toen is het echt dankzij dat scheikundig principe mogelijk geworden om de sterke drank te destilleren, dus de alcohol uit een watergemengsel die vruchtenwijn, eruit te halen en een levenselixier was geboren. En dat heeft op toxicologisch vlak wel degelijk zijn belang, want plots was daar die sterke drank. En je kan al denken, ja, wat zijn de risico's en gevaren daarvan? Denk bijvoorbeeld aan alcoholisme. Dus dat was echt een mijlpaal. Nu, de dag van vandaag kan je zeggen, anno 2018, stel dat in een labo ergens in Vlaanderen alcohol zou uitgevonden worden, zou dat dan nog zo gemakkelijk op de markt mogen komen? Wel het antwoord is nee, uiteraard niet. We weten toch wel dat het potentieel verslavend is, dat er mensen vatbaar zijn, de nadelen. Dus het is een molecuul dat door de eeuwen heen een beetje getolereerd wordt, maar het vandaag de dag zeker en vast moeilijk zou hebben om op de markt te komen. Er zijn trends ook, denk aan Mineraal dat we kennen en het is niet slecht als maatschappij om daarover te reflecteren. Maar dus historisch gezien is dat een molecule dat al eeuwenlang eigenlijk aanwezig is en waar de mensen vaak de geneugtes van proeven. Heel anders is het gesteld met ecstasy. Ecstasy is eigenlijk een synthetisch molecule dat pas de laatste jaren effectief beschikbaar is. Dat is begonnen in de jaren 1924, wanneer een Amerikaans farmabedrijf een eetlustremmer wou ontwikkelen om lichaamsgewicht te controleren, een soort amfetamine-achtige stof die inderdaad uw eetlust ontneemt. Prima, zou je denken, maar de firma heeft op een of andere reden daar toch geen patent op genomen. En dat molecuul is dan echt tussen wal en schip terechtgekomen, op de recreatieve markt populair geworden. En daar heeft men dat potentieel ontdekt van dat is ook hallucinogeen en stimulerend. Dat is de partydrug bij uitstek. En zo is dat begonnen, maar dat is dus eigenlijk maar de laatste decennia. Veel minder lang dan alcohol. Wat de samenstelling betreft, ja, ik heb al een paar keer het woord alcohol uitgesproken, maar als je nog de lessen van organische chemie herinnert, ja, alcohol is eigenlijk een organische functie. Als wij praten over alcohol, bedoelen we de consumptiealcohol, ethanol, ethylalcohol en niet de kwalijke methanol bijvoorbeeld, denk aan de fondue vuurtjes waar je blind van wordt. Dus vanavond altijd de ethylalcohol. En die kan je door alcoholische kisting maken, maar ook in een labo, puur synthetisch, dat is echt mogelijk. En als je nu straks naar een winkel zou gaan en je koopt een blikje bier, een fles wijn, dan is daar bij wet de verplichting dat dat etiket moet aanduiden hoeveel graden erin zit, bijvoorbeeld 5 graden, 14 graden. En dat is een volumepercent. Dat wil dus zeggen als je 100 milliliter van die drank neemt, dan weet je hoeveel milliliter van die alcohol daarin zit. Maar in de wetenschap werken we eerder met gewichtspercenten, en dat klinkt wat misschien moeilijk, maar je moet gewoon dat volumepercent maal het soortelijk gewicht doen, en dan kom je echt in aantal grammen, bijvoorbeeld per 100 milliliter dat je drinkt. En dat is belangrijk om te begrijpen wereldwijd wat de adviezen zijn van een hoge gezondheidsraad en zo, en die zegt, ja, één standaardglas, of het nu wijn of bier is of whisky, is 10 gram alcohol. Dus een typisch glaasje witte wijn, een typisch Belgisch biertje, dat is 10 gram. En dat komt omdat de sterkte van uw drank, denk aan whisky, daar is natuurlijk een kleiner volume dat speelt en omgekeerd. Dus één consumptie is 10 gram. Nu de samenstelling van ecstasy, zoals ik zei, dat is puur synthetisch. En ecstasy, dat is een straatbenaming, dat is geen wetenschappelijke naam. Want de wetenschappelijke naam voor die bekende drug is amfetamine. een hele boterham maar waarvan het einde van het woord eindigt op amfetamine. Dus je voelt daar al dat er iets ja, exciterend, stimulerend aan zit. En uh, ja, de gebruiker gaat natuurlijk die volledige naam niet, niet uh, ja, zeggen als hij of zij gecontroleerd wordt. Dus ecstasy is de vorm van extase die de gebruiker ervaart en wordt ook soms Adam genoemd. En dat is interessant, omdat ja, Adam kan niet zonder Eva in de maatschappij. En heel snel was naast ecstasy ook Eva geboren. En dat is voor ons als toxicoloog het bewijs dat mensen proberen inventief te zijn en die moleculen wat te modifiëren om bijvoorbeeld de wetgeving te snel af te zijn, iets te verkopen met veel geld en ze toch legaal blijven. En zo is Eva geboren. En Eva trekt 95% qua scheikundige structuur op Adam. Dat is het MDEA voor Eva van E, en het MDMA voor Adam. Twee gelijkaardige moleculen die toch een excessie effect hebben. En dat is een gevaarlijke trend, want niet alleen die designerdrugs die we de laatste decennia gezien hebben, zijn er, maar de dag van vandaag nog eens te meer de zogenaamde nieuwe psychoactieve stoffen die vaak geïnspireerd zijn door ecstasy. En waar de jongeren dan een ecstasy-tablet nemen, ze denken dat het de klassieke ecstasy is, maar het is een variant, zo'n nieuwe stof, die bijvoorbeeld nog veel gevaarlijker is. Dus dat is al een enorm gevaar van die samenstelling die je niet kent. Nu, waarom neemt een mens altijd die alcohol of ecstasy? Waarom zijn die wereldwijd zo populair? Dan moet je natuurlijk naar de effecten gaan kijken. En het plaatje dat je nu ziet is belangrijk, die drie ovalen. Want je kan er samenvattend zeggen, je hebt een heleboel stoffen die met ons brein iets doen en die onderdrukkend werken. Met andere woorden, je valt in slaap. De opiaten, morfine, heroïne, afgeleide van morfine, maar ook geneesmiddelen op voorschrift, zoals benzodiazepines, zoals een valium, een rohypnol barbituraten, dat zijn ouderwetse slaapmiddelen. Dat zijn allemaal stoffen die ons gaan onderdrukken. En die hebben hun tegenhangers, de exciterende stoffen, waar je ongetwijfeld kent de cocaïne, de amfetamines, verboden. Maar ook legale genotsmiddelen zitten daarbij, zoals cafeïne, nicotine. En waar je ook trends ziet in de maatschappij, bijvoorbeeld voor nicotine, dat we toch altijd strenger en strenger worden. Want onze grootouders bijvoorbeeld mochten nog gewoon in een vliegtuig op restaurant roken. U weet, dat mag nu al niet meer. Dus er zijn toch wel trends ook te zien. En dan heb je de derde grote klasse, dat zijn de hallucinogene, of geestesverruimende. Daar is LSD, de ongekloonde koning, maar ook meer populair bij de jongeren, psilocybine, dat is een stofje dat in paddenstoelen te vinden is, dat wordt allemaal gebruikt. En het voordeel van deze voorstelling is dat je daar stoffen ziet die de twee of de drie hebben. En dan komen we bij alcohol en ecstasy. Je ziet daar ecstasy rechts staan. Waarom is dat zo wereldwijd een? Populaire party terug, omdat je daar de combinatie hebt van excitatie en stimulering. Je kan doorgaan en doorgaan, je wordt niet moe op een festival en je hebt op de dansvloer nog eens hallucinogene eigenschappen. Je gaat dansen en het leven door de roze bril zien. Alcohol zie je daar staan, heeft zowel exciterende als onderdrukkende eigenschappen. En net zoals solventen, gaat dat een beïnvloeding geven in functie van de dosis. En dat is heel belangrijk ook om de vraag te beantwoorden van vanavond. In het Latijn zegt men dosis sola, enkel de dosis, facit venenum, maakt het venijn. En dus inderdaad, dat is een, ja, een axioma in de toxicologie waarin je niet rond kan. In het ene geval kan alcohol gevaarlijker zijn als je dus heel veel binge-drinking doet en een letale concentratie hebt of anderzijds excessie. Dus Die dosis is eigenlijk belangrijker dan het stofje zelf. En dan tot slot zie je daar nog cannabis staan, dat wordt ook veel gebruikt. Waarom is cannabis zo populair? Omdat dat ook weer die mengeling heeft van deels onderdrukkende, rustgevende, antidepressieve eigenschappen met hallucinogene eigenschappen. En tot slot heel in het midden zie je PCP staan. Dat is een stofje die de drie eigenschappen zeer uniek heeft en die ook medisch verantwoord is, bijvoorbeeld ketamine, wordt in operatiekwartieren wereldwijd gebruikt. Dus de grens tussen recreatieve. Stoffen, drugs en medisch verantwoorde geneesmiddelen is soms flinterdun, dat moet je begrijpen. Dat zijn de effecten die de mensen wensen, maar natuurlijk, te veel is te veel. Voor een alcohol praat je acuut over een dronkenschap. Dat zijn bekende fenomenen in studentensteden, uiteraard. Vanaf 0,5 gram alcohol per liter bloed heb je duidelijk toch wel effecten die een causaal verband hebben met de inname van alcohol, daaronder niet. Vandaar onze wetgeving ook in het verkeer. Vanaf 0,5 promille ben je strafbaar. En wat is dan de letale dosis? Wel, dat is zo ongeveer, ongeveer 4 à 5 gram alcohol per liter bloed. En wie had dat bijvoorbeeld in haar bloed en is zo gestorven? De bekendste persoon is Amy Winehouse. Zij is inderdaad tijdens een periode van rehab dus ze had een probleem van alcoholisme. Had ze toch blijkbaar die ongelooflijke compulsieve drang om terug te beginnen drinken. En zij is helaas echt aan een acute intoxicatie overleden met ongeveer 4 promillen in haar bloed. Chronisch praat je over het alcoholisme. Dat is een heel andere story. Wanneer wordt iemand alcoholieker? Dat is vaak een vraag die ook gesteld wordt, die eigenlijk veel mensen wel willen weten, maar niet durven stellen. Waarschijnlijk uit eigen belang. Wel, ongeveer 80 gram alcohol per dag drinken en dat jarenlang, ja, en dan ben je toch wel alcoholieker. En hier zie je die 80 gram weer met die 10 gram in een standaardglas die ik daarnet zei. Dus je moet al op 24 uur acht consumpties nemen. En als je dat dagelijks doet, ja, dan ben je toch wel echt uh, klaar om een lidkaart van de AA-club te gaan kopen. Dat geeft dan duidelijk psychische en fysieke afhankelijkheid. Hunkeren naar en ook je lichaam kan protesteren als dat snoepje niet meer aanwezig is. En dan kan je als wetenschapper zeggen of moet je concluderen dat dit verdorie je haardrug net zoals heroïne. Dat klopt, dat is zo. Anderzijds zijn er ook heel veel mensen in de maatschappij, ik hoop dat we ons allen hierbij toe mogen rekenen, die wel verantwoord met alcohol kunnen omgaan, gelukkig maar. En Dat zou bijvoorbeeld helemaal niet zo zijn met heroïne. Hoe zit het dan voor ecstasy? Wel, het grote gevaar bij ecstasy is dat vooral de jongeren die het nemen niet weten wat er juist in die pil zit. Dus kwalitatief hebben ze geen idee en kwantitatief niet. We zien daar ook een trend, net ook gelijk bij cannabis. De sterkte, dus het gehalte in die tabletten, wordt altijd maar hoger. En de dag van vandaag, als je bijvoorbeeld op een festival een pilletje neemt of koopt van een onbekende, dan kan je daar 200 milligram actieve stof in hebben. Je neemt er nog eentje en het is gedaan. Twee tabletjes en je kan al overlijden. En dat overlijden vindt dan plaats door hartkloppingen, duidelijke hoge bloeddruk, transpireren, koors, je zenuwstelsel, dat zich gaat afsluiten, je doet stuipen en het is gedaan. Dus echt toch wel gevaarlijk. Chronisch, mensen die echt wekelijks excessie nemen. Wel, daarvan zegt de literatuur dat ze toch ook problemen gaan hebben met hun serotoninebanen, dat is eigenlijk die neurotransmitter die we zelf maken en die je gevoelsmatig aanstuurt. Ook problemen met het geheugen, met je concentratievermogen. En als je dan stopt, dan zou je effectief in een diepe depressie terechtkomen. Dus beter niet doen. En dan tot slot ja, dat maatschappelijk kader. Hè? Maatschappelijk kader dat is een heel moeilijk debat. Alcohol is een gereguleerde vorm van een drug. Toch laten we dat toe. Uiteraard niet in het verkeer, ook niet onder de 16 of 18 jaar. Dat is goed en we mogen daar misschien nog strenger op zijn. Het advies is, ga niet boven tien standaard glazen alcohol per week. Dus tien keer tien gram. Spreid dat ook over een aantal dagen. Laat uw lever af en toe met rust. Geen alcohol drinken. En je moet geen alcohol drinken om gezonder te worden. Dat is nu zeker en vast bewezen. Um, maar... Als je natuurlijk kan zeggen van alcohol dat er ontelbare mensen op de wereld wel verantwoord om kunnen met alcohol, gelukkig. En dan negeren we niet de mensen met problematisch gedrag en alcoholisme die zijn er. Maar dan moet je ook niet noodzakelijk iedereen per definitie straffen. Een te vermanend vingertje is ook nooit goed. Vandaar dat een gereguleerd systeem wel degelijk verdedigbaar is in tegenstelling tot ecstasy. Daar kan je niet praten van verantwoord gebruik, omdat het risico tot overdosis, het risico van sterfte is gewoon te groot. En dat is meteen ook het antwoord op de vraag. Ik dank u.